Het Foodtruckfestival Trek is neergestreken in het Stadspark. Vandaag in dit weekend kunnen we ons te goed doen aan hamburgers, friet en natuurlijk ook de meer verantwoorde snacks. Voor de liefhebber valt er vast ook nog Mindful een wortel te verorberen. RTV Maastricht was vandaag ook al ter plekke, vanochtend met de dagelijkse talkshow Het Beleg. En vanmiddag schoof we wederom een kleurrijk palet aan gasten aan bij Bij de Leeuwen.